De hele dag dansen met zonnepanelen. En hebben ze ook een stopcontact om hun speakers en telefoons ook op te laden. Zodat ze kunnen altijd dansen. Met een USB opladen. Uh, dus dit is het idee eigenlijk om jongeren en dansers bij elkaar te brengen op een dansvloer in Leidse Rijn. Maar we willen het wel groter maken. Heel Nederland. En uh, ja, ik geef het woord aan Barbara. Barbara. Op... Hier beneden is er een terrein, dat heet Teenspot. Dat is een succes omdat het gemaakt is samen met jongeren. Jongeren in het ontwerpproces, jongeren bij uh, het organiseren van een open space. Daar heb ik ook Radio, Monfi, Mosin. Die zeiden van: ik wil ook een openbare dansvloer op zo'n terrein. Dat is te gek, want voor iedereen is er aandacht. Hartstikke mooi voor voetballers, free, uh, freestyle, jump free, jump, free running. Free running, dank je, basketbal. Waarom die dansers nog? Dus bij deze, het is een voor dansen in het openbaar. Als iemand op je afkomst dansen, dan denk je dat hij gek is. Maar als iemand op je afkomst voetballen, dan denk je wat een top gast. Dan gaan we even omdraaien. Dus dat is niet openbaar. Gewoon ook wel met de gaat worden. En wij gaan dus een openbare dansvloer daarvoor regelen. We een hele weg te gaan. Want we kunnen niks doen zonder draagvlak. Zo is het 10-spot met draagvlak dus ook met mensen in de buurt. tot stand gekomen en is het ook eigenaar geworden van de buurt. Wat wij heel graag willen, is dat jullie zometeen met z'n allen daarachter in een lekkere koele ruimte met airconditioning handtekeningen neerzetten voor de openbare Handtekeningen! Dansen. Yes! Precies! Dankjewel! We hebben al meer dan 100? Ja, ongeveer meer. Maar of nog niet helemaal een Meer dan 100? Ja, sowieso. Maar dat moeten er minstens 100.000. 100.000, dames 100. ja, en ja. heren! En wij kunnen dat! En heel belangrijk. Eerste plek voor de openbare dansgroep. Yes. Wereldpremier, niks zoals dit. Yes. En zoals jullie net zagen dat er heel veel dansers daar stonden te jammen, te dansen, te battelen voor de Culture of Hype and Hope Hype Dojo. Dus dat zijn de mensen die we ook daar naartoe willen aantrekken en dat jullie ook daarbij een deel zijn. En dat iedereen gewoon eigenlijk voelt vrij om te gaan dansen met een professionele danser of een amateur. Oud tot jong. Wat, wat, waar, waarom, dat, waarom is het zo belangrijk te dansen? Dansen is leven, dansen verbindt. Dus dat moet je gewoon mee hebben. En graag willen we jullie handtekeningen zodat we dit project groter kunnen maken. En alsjeblieft, als je tijd hebt, heel even de handtekeningen zetten. Handtekeningen, Vinster. Yes. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Emotie Rowan. Het belang van dansen. En ik neem jullie mee, mensen. Kom alsjeblieft volg mij, want we gaan weer terug naar de Urban.